Lachgas werd gebruikt om mensen even te laten slapen bij een operatie. Lachgas wordt nu veel als druk gebruikt voor het gevoel wat je ervan kan krijgen. Lachgas wordt als vloeistof bewaard in stalen cilinders of patronen. Draai je de kraan van zo'n cilinder open of prik je een patroon open, dan spuit de vloeistof als gas naar buiten. Met dat gas wordt een ballon gevuld en uit die ballon kun je het gas inademen. Je spieren worden slap, ze ontspannen helemaal. Je gevoel verandert, waardoor je bijvoorbeeld geen pijn of jeuk voelt. Je kunt lacherig worden, je kan je heel blij voelen. Je wordt minder helder in je hoofd of het voelt alsof je bijna bewusteloos raakt. Dingen die je ziet of hoort, kunnen er anders uitzien of anders klinken. We noemen dat hallucinaties. De meeste dingen die je merkt door lachgas duren maar één tot vijf minuten. Daarna kun je nog wel ongeveer een uur wat trager reageren en minder goed en minder snel denken. Lachgas heeft ook vervelende effecten. Je kunt bijvoorbeeld moeilijk stoppen met het inademen van lachgas. Je reageert niet meer op de mensen om je heen, je kan je duizelig voelen, je kan moeilijker recht lopen, je kan schrikken en bang worden als je dingen anders voelt, hoort of ziet dan ze werkelijk zijn. Je kunt heel erg in de war raken met angst en paniek daarbij. Je kunt ook last hebben van hoofdpijn, misselijkheid en overgeven en van gevoelloze of tintelende handen en voeten. Als je het ijskoude gas zonder ballon inademt... kunnen je lippen, tong, mond, keel en zelfs je longen bevriezen. Je kunt flauwvallen of een ongeluk veroorzaken... als je na het gebruik van lachgas op je fiets, scooter of in de auto stapt. Wacht daarom minstens één uur voordat je weer gaat rijden. Gebruik je vaak en steeds lang achter elkaar lachgas... dan kun je ernstige gezondheidsproblemen krijgen... zoals bloedarmoede en schade aan je ruggenmerg. Je benen en armen kunnen gevoelloos worden kan pijnscheuten krijgen en minder kracht in armen en benen, waardoor bijvoorbeeld schrijven en lopen niet meer gemakkelijk gaat. Als je er aanleg voor hebt, kun je door lachgas langere tijd angstig, achterdochtig, verward of zelfs somber blijven. Als je jong bent, zijn je hersenen zich nog aan het ontwikkelen. Stoffen die invloed hebben op wat je ziet, hoort, denkt en voelt, kunnen je hersenen veranderen of beschadigen. We denken dat dat misschien bij lachgas ook gebeurt. Daarom kun je beter geen lachgas gebruiken onder de 18 jaar. Doe het in ieder geval niet vaak en weet wat de risico's zijn.